U van harte welkom bij Tomzorg.nl en ik wil u graag de Felix Rollator demonstreren. De Felix Rollator is feijker de rollator indien u een wat grotere, royalere rollator wilt, die toch eenvoudig is in te klappen en een gewicht heeft van maar 8 kilo, wat dus prettig is als u de rollator ook mee op reis wil nemen. De Felix is een rollator. Die in de top van het assortiment zit van tomzorg En het grote voordeel heeft dat hij een kruisframe heeft. En het kruisframe onder de rollator geeft het voordeel dat de rollator heel eenvoudig is op te klappen. Is beter pakken en mee te nemen. Maar je kunt hem ook neerzetten, wegrijden en bij het algoritme keurig staan. Terug in de normale stand, Druk we de zitting weer terug en klik vast. Laat we zien dat de rollator handvaten heeft, niet makkelijk in de hoofdstelbaar, een rugleiding heeft, handvaten heeft met zachte grip, royale grepen heeft voor de handrem en tevens makkelijk in de parkeerfunctie te zetten. Natuurlijk heel belangrijk als u de rollator even wil neemt... en dan de rollator op de plek wil laten staan waar u bent gaan Hij staat natuurlijk ook op de rem, dus ook makkelijk om weer van de rollator op te staan. Zoals gezegd, de rollator is een zeer royale rollator. Ruim zitgedeelte, hoogwaardige materialen. Aluminium uitgevoerd, daar ligt een grote tas om boodschap in te doen. Met hengsel. kunt u hem eraf nemen en over de schouder meenemen. Bij deze demonstreert. een zeer goede, stevige, ruime Rollator, waar je zeker als u weer meer op reis wilt, meer weg wilt, heel veel plezier op hebt. Mocht u tot aanslag overgaan van de Venus Rollator, ik u daar heel veel plezier mee en heel veel rijcomfort en loopcomfort. Bedankt.